Um, ja, zoals beloofd zal ik een live demo geven van onze leeromgeving. Ik ga zo Live It's Learning in. Um, voordat ik dat doe, wil ik eerst graag met u het programma doornemen... En um, nou, ik heb slechts een minuut of twintig gekregen in het webinar om Instlearning te laten zien. Dus het is allereerst benadruk ik graag dat het onmogelijk is om alle functionaliteit van Instlearning in die korte tijd te, te laten zien. Maar ik ga wel in op een aantal focusgebieden die met name nu in deze tijd van uh, afstandsleren belangrijk zijn voor zowel docent als leerlingen. Um, en dat is de overzicht, planning en structuur bewaren activerende didactiek, daar had Tilman het net al even over, het volgen van voortgang van de leerlingen. Leerlingen die nu op afstand zijn, hoe volg je, kun je die volgen? Nou, daar zal ik zo meteen wat over laten zien. En hoe communiceer je nou met leerlingen die thuis zitten te werken en aan hun schooltaken? Daar kom ik in deze demo op terug. En hoe ga ik dat doen? Dat ga ik doen door allereerst in te loggen als leerling. We duiken als leerling een vak in in It's Learning. We gaan uh, de planner bekijken als leerling en vervolgens vanuit die planner een opdracht inleveren. Daarna gaan we inloggen op een uh, Microsoft Teams videoconferentie. Dat kan ook vanuit de planner. En tot slot gaan we de overzichtspagina van het vak bekijken, omdat dat de leerling overzicht geeft. Um, ik zei tot slot, maar daarna gaan we nog één laatste dingetje doen als leerling en dat is een bericht versturen. Dus euh, ik zou zeggen laten we naar de live omgeving gaan. Daarna gaan we nog inloggen als docent. Maar ik kom eerst euh, terug op de leerling nu. En ik zoek de live omgeving op. Die hebben we hier. En we zijn bij het inlogscherm van It's Learning aanbeland. En ik log in als leerling dus. En ik kom direct binnen op de startpagina van It's Learning. En wat ik hier zie is een, zijn vakkenkaarten. Voor elke vak die ik volg heb ik in It's Learning een vakkenkaart. Nou wil ik voor het vak Aardrijkskunde aan de slag. En dan zie ik hier de vakkaart voor Aardrijkskunde. Ik zie wie mijn docent is daar. En ik zie dat ik voor deze week vier taken uh, nog te doen heb. Dus ik ga gauw kijken in dat vak. Ik klik op het vak. En komt terecht op de vakpagina. En dat zie ik onder andere hierbovenin. Ik zie hier nogmaals de naam van het vak in deze witte menubalk. En in de witte menubalk zie ik ook tapjes die allemaal corresponderen met dit vak. We zijn nu op de overzichtspagina. Daar kom ik zo op terug. Maar ik wil meteen doorspringen naar de planner. Want de planner is een belangrijk onderdeel in its learning. Ik als leerling zie hier een overzicht van de lessen met bijbehorende bronnen en activiteiten. En die planner is door de docent op allerlei manieren te configureren. In dit geval werken we met een onderwerp. We werken nu aan het onderwerp water. Daar hangen allerlei verschillende lesplannen onder. En als we klaar zijn met dit onderwerp water, dan is het volgende onderwerp vulkanisme. Dat kan ik nu al zien. Klik nog een keer water open. Nou, de eerstvolgende les is de les de waterkringloop. En die vindt plaats morgen, 10 april, van 1 tot 2. Ik zie hier een beschrijving. En ik zie hier alle bronnen en activiteiten die bij deze les horen. Dat is misschien wel het belangrijkste onderdeel. Um, nogmaals, deze planner is te configureren. Ik kan me voorstellen dat u bijvoorbeeld werkt met uh, weektaken. Of in plaats van uh, per les... Of dat u werkt met thema's die, uh, waar geen bepaalde chronologie aan hangt. Al die verschillende onderwijsvormen die zijn vorm te geven in deze planner. Ik als Jochem wil aan de slag met uh, een paar bronnen en activiteiten. Helaas ontbreekt het ons aan de tijd om alles te doorlopen. Dus ik kies in dit geval om de opdracht waterkringloop te gaan maken. Ik klik daarop en kom terecht in de opdrachtomgeving. Ik zie hier een omschrijving van de opdracht, ik moet een product inleveren met een afbeelding en een omschrijving. En aan de rechterkant zie ik allerlei icoontjes die staan voor de specificaties bij deze opdracht. Klik ik dat open, dan zie ik dat de status op dit moment is niet ingeleverd is. De deadline is voor morgen voor de les. Dit is geen huiswerkopdracht. Nou, we zitten in een bijzondere situatie. Nu is elke opdracht een huiswerkopdracht, maar je kunt elementen dus kenmerken als huiswerkopdracht of niet huiswerkopdracht. De leerdoelen in dit geval is er een leerdoel gekoppeld. Er is ook een beoordelingsschaal aan deze opdracht gekoppeld. En tot slot, er wordt gecontroleerd op plagiaat, kan ik hier zien. Nou, ik vouw de specificaties weer weg en ik ga de opdracht beantwoorden. Ik klik op de groene knop. En de rich text editor in its learning opent. Met die rich text editor kan ik dus tekst bewerken. Um, en ik weet al dat ik een bijlage ga invoeren of invoegen. Dus ik zet zie bijlage. Dit doe ik dus in de vorm van tekst. Maar het mooie van die rich text editor is dat deze mij veel meer mogelijkheden biedt dan alleen tekst verwerken. Ik kan bijvoorbeeld met behulp van dit videocamera knopje kan ik een, een webcam opname van mezelf maken. Of ik kan een geluidsopname maken, ik kan afbeeldingen invoegen, ik kan uh, linkjes invoegen. Dus ik kan op allerlei manieren kan ik creatief een opdracht uh, inleveren. En deze Rich Text Editor die heb ik tot mijn beschikking overal waar ik uh, een taak moet maken of een toets of iets van mij verwacht wordt. Zoals gezegd, ik ga een bestand invoegen. We hebben een koppeling met Office 365, ook met Google overigens. Die maakt het mij mogelijk om single zijn om in te loggen in mijn Office 365 omgeving. Ik heb hier de keuze om vanuit mijn OneDrive iets in te voegen of vanuit SharePoint. In dit geval kies ik voor OneDrive. Klik op Aardrijkskunde. Klik op opdracht Waterkringloop. En op dit moment zie ik dat de bijlage is ingevoegd. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is op de knop inleveren te klikken. Ik had ook kunnen. We klik op opslaan als concept. Dat hoeft nu niet, ik ben er klaar mee. Dus ik lever hem in. En op dit moment zie ik dat de status ingeleverd is. En ik ben klaar met deze opdracht. Ik kijk vervolgens nog even naar alle elementen in de planner. Dat doe ik door op deze drie horizontale streepjes te klikken. Dan zie ik alle elementen van die planner terug, zonder dat ik zelf hoef terug te gaan naar die planner. We zitten in die opdracht Waterkringloop. En ik zie dat er een online les gaat plaatsvinden van half twee tot twee uur. Mijn docent heeft die online les klaargemaakt. Dat is een link naar een Microsoft Teams meeting. Ik hoef zelf geen Microsoft Teams account te hebben. Maar dankzij deze integratie kan ik daar wel aan deelnemen. Op het moment dat ik hier op klik, dat zal ik nu niet doen. Maar dan kom ik in de Microsoft Teams omgeving, de online omgeving terecht... En dan kan ik deelnemen aan zo'n uh, webconference. Goed, ik ga weer uit deze omgeving. Dan kom ik terug bij de planner. En dan zien we hier nog een keer alle elementen terug uit de planner. Zoals beloofd zou ik nu teruggaan naar de overzichtspagina van het vak. En die overzichtspagina is eigenlijk heel belangrijk. Want die, ja, zoals de naam al zegt, die geeft mij in één keer overzicht over alles wat belangrijk is, is in dit vak. Allereerst zie ik bij het onderdeel plannen um, het meest actieve of het, uh, de, het lesplan wat op dit moment actueel is. Ik zie inderdaad dat dat de waterkringloop is waar we net naar gekeken hebben. Als ik klik op meer weergeven zie ik ook alle bronnen en activiteiten die we net ook gezien hebben. Daar kan ik dus in één keer vanuit die overzichtspagina naartoe. Met andere woorden, we hebben eigenlijk die tabplanner niet eens nodig. Kunnen we kunnen vanuit die overzichtspagina al bij alle actuele leselementen. Daaronder, onder het kopje mededeling, mededelingen, zie ik alle actuele mededelingen. Nou, in dit geval heeft mijn docent een mededeling geplaatst. Ik moet een bosatlas meenemen. Daar kan ik op reageren. Dat doe ik dan ook eventjes. En zo zien alle deelnemers uit dit vak dat ik mijn boestatlas mee ga nemen. Een docent kan die optie ook uitzetten, zodat er niet op gereageerd kan worden. Daaronder zie ik de laatste wijzigingen in het vak. Dus uh, als er nieuwe elementen aan het vak zijn toegevoegd of er zijn elementen gewijzigd op dat soort zaken, dan uh, zie ik dat hierin terug. En alle elementen die zijn clickable. Dus ik kan in één keer in zo'n Microsoft Teams meeting duiken. Daarvoor hoef ik niet naar de planner te gaan. En aan de rechterkant een overzichtje van alle taken die mij te wachten staan. Uh, ik heb, Zie ik hier taken met een deadline voor morgen. Dat zijn drie taken. Um, en daar kan ik dus ook op klikken. En ik heb uh, taken met een deadline die verder weg in de toekomst ligt. Nou, dat is er eentje. Daar kan ik ook uiteraard op klikken. Dus op die manier heb ik in één overzichtje de taken vormen die ik moet doen. Tot slot gebeurtenissen. Ofwel de agenda items voor dit vak. Ik zie dat er morgen een agenda item staat om 1 uur. En de volgende is 17 april. En op het moment uh, dat de school gebruik maakt van een automatische koppeling. Met uh, bijvoorbeeld roosterprogramma Zermelo. Dan weet ik zeker dat hier altijd mijn actuele rooster te zien is. Goed. Um, tot slot. Ik zou nog een berichtje gaan versturen. Om te laten zien hoe dat mogelijk is. Daarvoor ga ik hier naar die blauwe balk. En dan zie ik hier rechtsboven in het tekstballonnetje. Klik ik daarop. Dan opent zich het berichtscherm. En dan zie ik, eh, ja, dat lijkt net op WhatsApp. Ik zie alle mensen met wie ik kan corresponderen. Ik klik eh, hier op Maarten Memeling. Mijn docent, daar wil ik een berichtje aan sturen. Dat heb ik al voorbereid. Hieronder zie je het berichtje. Wanneer kijkt u mijn opdracht na. Ik ben zo benieuwd. Nou, dat verzend ik nu naar hem. En als mijn docent de mobiele app van It's Learning uh, gebruikt, we hebben dus ook een native app, en dan krijgt hij een push-notificatie, net zoals dat uh, in WhatsApp gebeurt, en dan weet hij dat hij een berichtje van mij ontvangen heeft. Het voordeel overigens van dit systeem boven WhatsApp, is dat je mekaars telefoonnummer niet nodig hebt. Op, uh, op basis van je account heb je dus een uh, identiteit en kunnen uh, alle mensen van jouw klas met jou communiceren. Goed, tot zover de leerling. Ik ga uitloggen en ik ga heel even terug naar de PowerPoint. En daar zijn we weer. Nou, dan kan ik nog even laten zien wat we gedaan hebben. We zijn dus als leerling het vak ingegaan. We hebben de planner bekeken. We hebben een opdracht ingeleverd. Uh, we hebben die Microsoft Teams videoconferentie link gezien. We zijn naar de overzichtspagina geweest. En tot slot hebben we een bericht verstuurd. Nu gaan we iets Learning in als docent om de andere kant te laten zien. Uh, ook als docent gaan we het vak in. We zullen als eerste terechtkomen op de overzichtspagina. En vanuit die overzichtspagina zullen we een opdracht beoordelen. We zullen ook even een nieuwe opdracht toevoegen aan de planner om te laten zien hoe dat werkt. En tot slot zullen we um, de voortgang van leerlingen volgen via het 360 graden rapportage. Dus ik ga weer terug naar de demo omgeving toets de inloggegevens van de docent in. En meld me aan. Net zoals Jochem heb ik ook vakkaarten voor alle vakken waar ik lid van ben. Ik ga gauw naar dat vak aardrijkskunde 3a. En ik zie al dat er vier follow-up taken op mij te wachten staan. Ik kom dus terecht... In de overzichtspagina van dat vak. En in tegenstelling tot Jochem, die had hier taken staan, heb ik hier follow-up taken staan. Ik zie dat er uh, één leerling is geweest die de instaptoets waterkringloop heeft gemaakt. En ik zie dat er drie zijn geweest die de opdrachten waterkringloop hebben ingeleverd. En ik, daar ben ik erg benieuwd naar. Dus ik klik daar op die opdracht. En kom binnen op de statuspagina van de opdracht. Ik kijk hier nog even om de originele opdracht te bekijken. Klik ik gauw weg. En hier zie ik dus uh, wat de status is van het ingeleverde werk. Nou zie ik dat bijvoorbeeld Dorian Rijsselberg al een hele tijd geleden een opdracht heeft ingeleverd. Dat is voltooid, dat is beoordeeld. Dus dat is helemaal klaar. Ali Bouali moet opnieuw inleveren. En dan heb ik drie leerlingen die hebben ingeleverd zonder dat het werk is beoordeeld. Ik ga bij Jochem kijken, dus ik klik op zijn naam en ik zie dat hij een bijlage heeft ingeleverd. Dus Daar klik ik op en nu zie ik aan de linkerkant het ingeleverde werk en aan de rechterkant heb ik mijn beoordelingstools. Nou, we hadden aan deze opdracht een uh, cijferbeoordeling gekoppeld, dus als ik tevreden ben over zijn ingeleverde werk, kan ik hem een positief cijfer geven. Ik geef hem een 8,5. En ik kan hier feedback voor Jochem geven. Dat doe ik in dit geval in de vorm van tekst. Goed, gedaan Jochem. Maar dat had ik ook kunnen doen door hier audiofeedback of video feedback te geven. Dat maakt het wellicht wat persoonlijker. Of ik kan, ik kan een bestand toevoegen, dus ik heb hier allerlei mogelijkheden. Om, om dat te doen. Wat ik ook kan doen is rechtstreeks in het document zelf annoteren. Dus ik kan bijvoorbeeld, net zoals dat in een uh, Microsoft online document werkt. Ik kan hier zeggen, ik wil een nieuwe opmerking maken. En dan zeg ik dat hij een pakkende titel heeft gebruikt. En dan post ik dat berichtje en dan staat dat erin. Jochem hoeft dat straks niet te uploaden en te downloaden en al dat soort dingen. Dit wordt gewoon direct in dit document opgeslagen, zodat Jochem dat meteen kan bekijken. Dus, dit zijn een aantal feedbackmogelijkheden die ik, die ik heb. Nou, op het moment dat ik tevreden ben met mijn beoordeling, klik ik op Beoordeling opslaan. En nu is de beoordeling gegeven. En heeft Jochem een notificatie gekregen via de app dat zijn werk is beoordeeld. Ik kan altijd nog de beoordeling bewerken als ik dat nog zou willen. Ik kan bladeren naar het ingeleverde werk van de volgende leerling. Dat kan ik met behulp de van deze pijltjes doen. En zo kan ik door al het ingeleverde werk van al die leerlingen heen bladeren. Goed. Ik ga eruit. Ik ga terug naar die overzichtspagina waar we net in geland waren. Hier zien we dus dat er nog maar twee taken zijn overgebleven die nog nagekeken moeten worden. Dat waren er net drie. We gaan nu naar de planner toe waar Jochem net ook in zat en we zien hier diezelfde les als uh, waar Jochem net naar gekeken heeft. Ik wil me als docent voorbereiden alvast op de volgende les van 17 april en daarvoor ga ik alvast een opdracht toevoegen. In tegenstelling tot Jochem heb ik hier een knopje toevoegen, daar klik ik op en dan krijg ik een snelmenu. Met de meest populaire um, leselementen om toe te voegen binnen X-Learning. Er zijn er meer. Dus als ik alles zou willen zien, klik ik op alles weergeven. Dan krijg ik de hele gereedschapskist aan mogelijkheden. Um, maar goed, in dit geval beperk ik me tot de opdracht. Ik zeg nieuwe maken. Dan moet ik even dit in beeld slepen. Zo. Ik zal hem even groot maken. Zo. En als eerst, nu zijn we in de opdrachtomgeving van het learning. We moeten een titel geven voor het gemak. Dan heb ik hem de titel water. Ik moet ook een beschrijving geven. Nou, zoals ik net al aangaf, ik kan mezelf opnemen en mijn leerlingen toespreken. Dat zou ik kunnen doen. Maar nu doe ik het in de vorm van tekst. Ik lever een werkstuk in of iets dergelijks. En dan kan ik er ook voor kiezen om nog een bestand toe, toe te voegen. Um, ik ga opnieuw naar Office 365. Ik kies nu voor mijn SharePoint omgeving en ik weet dat ik hier een document heb opgeslagen, een antwoordformulier. Die voeg ik toe. Dan kunnen leerlingen gebruik maken van een antwoordformulier. En nu kan ik ervoor kiezen om de leerlingen allemaal hetzelfde document te sturen, maar ik kan ook zeggen ik maak een kopie voor elke leerling. Dus krijgt elke leerling zijn eigen antwoorddocument wat hij kan inleveren bij mij. Wel zo makkelijk. Nou, nu heb ik de opdracht gemaakt. Nu ga ik uh, de criteria voor de opdracht invullen. Die loop ik even snel door. Uh, hier kan ik de zichtbaarheid instellen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou, gedurende dit, dit tijdspad moet de opdracht beschikbaar zijn. Ik kan een deadline invoeren. Nou, dat is voor de volgende les, de 17e. Uh, ik kan aangeven dus of het huiswerk is of niet. Ik kan leerdoelen eventueel toevoegen. Ik kan een beoordelingsschaal invoeren. Dan zie ik een aantal beoordelingsschalen hier. Maar aan de achterkant zijn nog heel veel meer beoordelingsschalen in te stellen. Gewoon onbeperkt is dat. Dit is onze peer feedback functionaliteit. Dus ik kan er ook voor zorgen dat leerlingen elkaar beoordelen voordat ik uh, dat doe. Dat kan ik doen door dit vakje in, uh, aan te vinken. Of een zelfbeoordeling verplicht stellen. Dan zijn leerlingen verplicht om eerst zichzelf te beoordelen. Nou, Ik kan hier bepalen of de resultaten... Uh, ...nu al zichtbaar zijn voor de leerlingen als ik ze beoordeel of dat dat later pas op een gelijktijdig moment voor alle leerlingen plaatsvindt. Ik kan er een groepsactiviteit van maken, ik kan anoniem inleveren instellen, ik kan de plagiaatcontrole instellen en ik kan ook nog instellen dat het niet verplicht is. Nou, al die dingen doe ik op dit moment niet, maar dan heeft u een beeld van alle mogelijkheden bij onze opdrachtfunctionaliteit. Ik ben happy met mijn opdracht, dus ik klik op opdracht maken. En op dit moment is de opdracht gemaakt en staat die hier in de planner bij het lesplan Drinkwater. Als ik nou zeg, nou ik wil die opdracht naar boven slepen, dan kan dat. Uh, dus ik heb hier nog allerlei mogelijkheden om te arrangeren. Goed. Um, tot slot, als docent wil ik zicht houden op de voortgang van mijn leerlingen. Daarvoor hebben we meerdere rapportages... Um, onder status en follow-up bijvoorbeeld, maar in dit geval ga ik naar de 360 graden rapporten. En die 360 graden rapporten die geven mij inzicht op drie verschillende vlakken um, in de voortgang van mijn leerlingen. Ten eerste de activiteit, maar ook de voortgang en de cijfers kan ik terugvinden. Nou, we zitten nu in de tab Activiteit, waarin ik dus kan zien hoe actief leerlingen zijn in het vak. Ik krijg hier deze pagina inzicht in de statistieken voor de groep als geheel. Dus ik zie bijvoorbeeld de gemiddelde bezoekduur 3 minuten 11 in dit vak. Nou, dat is niet heel erg veel, maar dit is een demo vak in het echte leven. zullen, Hoop ik voor een docent zullen dat wat meer zijn. Um, ik kan ook zien in de afgelopen 7 dagen wat de activiteit is gezien. Ik zie dat met name Jochem actief is geweest. Uh, Katja Schuurman ook een beetje en Dorian ook wel wat hier en daar en de andere leerlingen uh, veel minder of niet. Dus in één oogopslag zie ik uh, wat de activiteit in het vak is. Wil ik nu weten van een individuele leerling hoe die uh, activiteit is, klik ik op de naam. Nou, nu kijken we naar de statistieken van Jochem en dan krijg ik veel meer uh, gedetailleerde info. Dus ik zie bijvoorbeeld van Jochem dat hij bijna 12 minuten per dag gemiddeld in het vak actief is. Uh, hij brengt drie bezoeken per dag aan het vak en ik zie hier van de, van in deze maand op welke dagen hij in het vak actief is geweest. Nou, Er is een heatmap over het hele jaar en je kan zelfs tot en met op de dag zien wanneer, uh, op welke tijdstippen leerlingen in het vak actief zijn. Nou, Dan ga ik even door naar de tab voortgang. Daarin kan ik zien hoe Jochem uh, vordert op het gebied van het raadplegen van bronnen en activiteiten. Ik zie hier bijvoorbeeld dat Jochem 40% van alle activiteiten uh, um, al heeft afgerond. En aan de rechterkant zie ik van zijn bronnen dat hij 80% heeft uh, afgerond. Nou ja, als ik dan wil weten per activiteit of bron hoe die vordert, dan kan ik bijvoorbeeld uh, hieronder zien dat hij in de opdracht artikel Nederland Waterland. Dat hij die heeft voltooid. Dat hij daar 13 minuten over heeft gedaan in de tijd. Ik zie hier de resultaten, de feedback, etc. Dus je kan heel erg gedetailleerd terugzien hoe Jochem aan, aan de slag is geweest met bepaalde onderdelen. Tot slot het onderdeel cijfers. Um, ja, het heet cijfers, maar je hoeft niet per se te volgen op cijfers. Je kan op elke beoordelingsschaal volgen of per periode. Nou, hier zie ik dus. Alle resultaten. Ik zie dat Jochem een mooie stijgende trend heeft met hier een, en daar een hoogtepunt en een dieptepunt. Nou, dit is overal als een resultaten. Kijk ik bijvoorbeeld naar de, alleen de toetsen. Dan zie ik dat hij maar één toets heeft gemaakt, dus dat is een vlakke lijn. Maar daar zou ik een andere trend in terug kunnen zien. Dus Zo kan ik ook per activiteit kijken hoe die vordert. Um, er valt nog heel veel meer te vertellen over dit soort rapporten en uh, in het algemeen over It's Learning. Maar ik wil even een korte impressie geven en met name dingen laten zien die wellicht nu belangrijk zijn voor, uh, voor docenten en voor leerlingen. Dus vandaar dat ik het uh, hiertoe, of hierbij laat. Ik ga terug naar onze PowerPoint omgeving. En... We gaan terug naar de volgende slide, maar misschien niet eerder dan dat ik nog even aangeef wat we hebben gedaan. We hebben als docent een vak bekeken. We zijn in de overzichtspagina geweest van het vak. En van daaruit hebben we een opdracht beoordeeld. We hebben een opdracht toegevoegd aan de planner en tot slot hebben we de 360 graden rapportage bekeken.